En we testen vandaag het koelste voetbalstadion ter wereld uit. Beste mensen in deze vergadering zitten wij hier met allemaal trainers ik de voorzitter van de voetbalbond ga beslissen wie de nieuwe trainer wordt wie is kandidaat ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik U beginnen voetballen? Ik ben op mijn zes jaar beginnen voetballen, dus uh, ik ben nu 21. Dus dat is al heel lang, uh, heel lang geleden. Ik ben beginnen voetballen al mijn 5,5 jaar dan ben ik uh, beginnen met voetbal. Heeft u vast rituelen voor u de wedstrijd begint? Uh, voor de wedstrijd niet echt. Maar tijdens de wedstrijd zijn er wel zo'n aantal dingen. Uh, van, allee, Dus een aantal rituelen wel, ja. Gewoon nee, niet echt. Meestal eet ik wel altijd hetzelfde: een beetje een bord spaghetti met, met wat kip. En uh, dan kan ik, er, kan ik er tegen voor een ganse wedstrijd. Uh, ja, maar die ga ik niet allemaal vertellen, natuurlijk. Oké, okay, dank u wel. Het was een goede middag en we moeten ons nu omkleden voor de lunch.